Goed zo, Joyce! Hey, Joyce! Hey, Joyce! Annabel heeft allemaal haren in de snoet. Die komen van Roosje waarschijnlijk. Hey Annabel, hey Annabel, hey! Oeh, wat een haren Annabel. Hey Roosje, hey Roosje. Hey Roosje. Hé! Nee. Ja, snoet is nog redelijk schoon. Hé, hey Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Goed zo, Black Jack! Oh, Black Jack! Hé hey Roosje! Hé, hey Roosje! Oh, we moeten... de, eerste, de eerste zijde van de balk. Hé hey Roosje. Hé hey Annabel! Kom eens Annabel! Hé! Hey. Hé hey Annabel! Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Ho, Joyce, jij durft niet omdat Annabel daar staat? Dat zou ik ook niet durven! Hé, hey Joyce! Morgen is het nog zonniger, waarschijnlijk! Hé, hey Joyce! Goed zo, Joyce! Hey Joes. Hey Joes. Ooh, gehap het Joes. Hey, tjus. hey tjus.